In deze video behandelen we vraag 1 tot en met 3 uit het examen van 2021, het eerste tijdvak. Deze opdrachten vallen binnen het domein verbanden. Bij de opdracht zit een introductie. Hierin wordt verteld dat er een zeppelin is gevuld met 120.000 kubieke meter gas. Het gas ontsnapt langzaam door de wand van de zeppelin. De formule die we erbij krijgen is h is 120.000 keer 98 honderdste tot de macht t, met t tijd in dagen en h inhoud in kubieke meters. De eerste vraag is hoeveel procent het aantal kubieke meters gas per dag afneemt. Dit kunnen we aflezen uit de formule. Omdat we de inhoud elke keer maal 98 honderdste moeten doen, weten we dat er telkens 98 over is ten opzichte van een dag eerder. Dat is dus een afname van 2%. Het opschrijven, de afname is 2%, is 1 punt waard. Bij vraag 2 moeten we in een assenstelsel de grafiek tekenen. Om een grafiek te kunnen tekenen hebben we eerst de tabel nodig. De juiste waardes kan ik met behulp van de rekenmachine uitrekenen. Als steen 0 is, dus als er nog geen dagen voorbij zijn gegaan, schrijven we in de tabel 120. Dit omdat er in de tabel staat per 1000 kubieke meter dus 120 keer 1000. Na 10 dagen is er nog 98.000 kubieke meter over dus vul ik 98 in. Na 20 dagen 80.000 kubieke meter. Na 30 dagen nog 65.000 kubieke meter en zo kan je de complete tabel invullen. Het juist invullen van de tabel is 2 van de 5 punten waard? Nu kunnen we de tabel maken. Eerst moeten bij de assen de juiste stapgrootte gezet worden. Tijd in dagen staat op de horizontale as en daarbij kunnen we de stappen van 10 uit de tabel gebruiken. Op de verticale as moeten we in maximaal 6 stappen tot een hoogte van 120 komen. Dit kunnen we doen in stappen van 20. Nu kunnen we de punten uit de tabel tekenen en hier een vloeiende lijn doorheen tekenen. Het tekenen van de juiste grafiek in het assenstelsel is één punt waard. Voor het juist kiezen van een stapgrootte op de horizontale as wordt ook één punt gegeven en hetzelfde voor de juiste stapgrootte op de verticale as. Bij vraag 3 wordt gevraagd naar hoeveel dagen de hoeveelheid gas voor het eerst minder dan 95.000 kubieke meter is. Uit de tabel bij vraag 2 kun je terugzien dat na 10 dagen er 98.000 kubieke meter nodig is. Dat is al aardig in de buurt van 95.000. Dus probeer 11 dagen. Dit geeft ongeveer 96.000 kubieke meter. Dit is nog steeds meer dan wat er gevraagd wordt. Probeer nu 12 dagen. Dit geeft 94.000 kubieke meter en dat is minder dan dat er gevraagd wordt. Dus na 12 dagen is er voor het eerst minder dan 95.000 kubieke meter gas. Voor het behalen van alle drie de punten moet je een berekening van 11 dagen laten zien, een berekening van 12 dagen en dan het juiste antwoord geven. 12 dagen. Op het YouTube kanaal van Wiswereld vind je niet alleen het complete uitgewerkte examen van 2021, maar ook veel algemene wiskunde uitleg.